Ik toon je de eenvoudige tekstopmaakoefening. Ik ga die eerst offline tonen, dus dat wil zeggen in Word of in Writer, het programma dat op je PC geïnstalleerd is. <coughs> zorg ervoor dat je de hele tekst in areal en tekengrote 12 hebt staan. Je doet Ctrl+A, ctrl-a, kies natuurlijk van boven areal. Ik type dat eventjes, ik vind dat altijd eenvoudiger. En tekengrote is 12. En als je het uh, resultaat wil gaan zien, dat zie je hier aan de linkerkant. Dus ik, heb, ik kan ook wisselen tussen het resultaat en het stappenplannen. Dus dat maakt het eenvoudig. De titel Londen, heel van boven. Ik dubbelklik daarop. Die moet 18 groot zijn. Zo, dat is 18. Vet en onderlijnd. Zo. En de tekstkleur moet een donkergroen kleurtje krijgen. Dus ik geef iets heel donkergroen. Voilà. Alle ondertitels krijgen een andere opmaak. Tekengrootte 14. Zo, vet en cursief. En een iets lichter groene kleur. Bijvoorbeeld deze. En dat moet op verschillende plaatsen komen, dus wat ga ik doen? Het verfkwastje aanduiden, de gietermodus, klik in het document, je ziet dat het verfkwastje weg is, zodat ik dat wil ingehouden houden, zoals we in de les deden, dubbelklik hierop, dan blijft het knopje ingedrukt, en dan kan je eenvoudig klikken of selecteren waar dat je die opmaak nodig hebt, natuurlijk, zo, klimaat, en dat is het. Niet vergeten de verfkwast terug uit te zetten, zodat je terug je gewone cursor krijgt. 8.000 kilometer hier van onder, dat moeten we in het superscript plaatsen. Eenvoudige manier in writer. Gewoon op het knopje duwen van boven, wist je dat niet meer dat het knopje er stond. Je kan ook altijd iets selecteren, rechtermuisknop. En bij teken kan je altijd kiezen, positie. En daar staat ook superscript of subscript, hè. dat werkt ook. Goed, volgende stap, stapje 5. De alinea onder architectuur moet in twee kolommen, dus deze alinea. Die gaan we in kolommetjes zetten. Opmaak, kolommen. Het kan zijn dat je met een oudere versie werkt, dan moet je invoegen frame. Dat werkt eigenlijk gelijkaardig. Dus dit stukje, er moet, als ik me niet vergis, een lijntje tussen. Ja, een lijn tussen. Dus ik ga er een lijn tussen zetten. De afstand ertussen is 0,8 centimeter. Dus daar gaan we hier even 0,8 van maken. Zo, 0,8. Je drukt op oké OK en ook dat stukje tekst is af. <coughs> Excuseer. De linie onder het voorzien we... Oei, nee, stapje 6 nog. De titelpleinen moet op een volgende pagina beginnen. Dus je gaat voor pleinen staan. Ctrl-Enter. En dan springt hij naar de volgende pagina natuurlijk. Hè. zie je heel duidelijk in Writer door die stippellijn. Er is nu een pagina einde ingevoegd. Je ziet dat zo ook. Hè. Hier stop je tekst eigenlijk. En dan springt hij door naar de volgende pagina. Dat was een pagina einde. De alinea onderpleinen voorzien van opzommingsteken. Met meerdere niveaus. Daarvoor moeten we naar de oplossing gaan kijken. Als we de oplossing er even bij pakken. Voilà. Zo gaan we het moeten opmaken. Ik zal het een klein beetje inzoomen. Zo, is misschien wat duidelijker. Dus, dit stukje hier aanduiden. Je kiest de juiste opzommingsteeks als je die er al terugvindt. Hè. Dus, ik heb een bolletje nodig. Zo. Dus, ik ga ervoor zorgen dat deze drie een niveau dieper gaan. Met dat knopje inspringen vergroten. Trafalgar Square moet ook een beetje dieper ingevoegd Zo. En deze niveaus ook. Je kan dan de niveaus gaan aanpassen. Hè. Als je zegt van rechtermuisknop en ik ga met de opzommingsteken het opzommingsteken aanpassen, dan zou je kunnen zeggen op niveau 2. Moet er zo'n ander opsommingsteken komen? Um, het lichte bolletje, ik zie hem nu niet onmiddellijk staan. Misschien ietsje hoger zoeken. Nee, ik kom hem niet onmiddellijk tegen. Wat ik dan ga proberen te doen... Ah, daar zie ik wel het volle bolletje opnieuw gekleurd. Wat ik dan eens ga proberen te doen, is, is te kijken of ik die annuleren. Of ik die hier kan terugvinden, in dat lijstje... Uh, hier zie ik hem ook niet staan, dus ik ga er een een andere voor nemen. Het hoeft niet exact hetzelfde te zijn. Hè? Je moest gewoon een, een opzommingsteken met meerdere niveaus te gaan tonen. Iets lager, maar ik zal terug de stapjes gaan volgen in het stappenplan. Hier staat het stappenplan. De aantallen van herkomst worden met tabulaties aan de rechterkant gezet. Dus die aantallen hier. Zorg erop dat de uitleiding rechts is. De juiste afstand is 7 centimeter. Ik ga het mij gemakkelijk maken. Ik ga linksboven eventjes een aanduiden dat ik een rechts tap wil. Zo, zo, zo doe je dat. Je klinkt, klikt in het lineaal, in de buurt van die 7 cm, je gaat dan op 7 cm staan. En je zorgde natuurlijk dat alles geselecteerd was waar dat die tab moest gelden. Hè. Dan ga je voor 5 staan, je drukt tab, je gaat voor de 1 staan, drukt tab, nog eens 1, voor de 8 en de 8, voor de 6, de 6 en de 6. En dan is alles mooi rechts uitgeleid. Even de in de afdrukbare tekens laten zien, je ziet dat ik hier overal op tab gedrukt heb en dat die mooi rechts uitgeleid zijn. De ja, alinea ja, onder klimaat moet je zelf overtypen in het voorbeeld in een tabel. Dus dat ga ik nu even doen. Dus hieronder moet een klimaatstabel komen. Ik zal die ook weer laten zien. Zo gaat die eruit zien. Dus dat zijn drie rijen en drie kolommen. Dus dat ga ik al doen. Tabel, tabel invoegen. Drie rijen en drie kolommen. Oké, okay, daar staat mijn tabel al. Dan moeten we hier maximumtemperatuur. Zo. En hier komt minimum, Tem. Nou, daar staat temperatuur al. Hier komt januari. Voilà. En hier komt juli. Daar hoeft geen enter onder. 15 graden. Het graden teken staat langs de 0, dus shift. En daar langs vind je dat terug. Dit is min 21 graden. Zo. Hier staat 35 graden, een warme maand. En daaronder staat 7 graden. Ik ga een klein beetje opmaken, dus uh, je ziet dat dit allemaal gecentreerd moet staan. Dus dat ga ik ook doen. Zo. Um, je ziet dat deze tekens lichtgroen staan. Dus die ga ik een lichtgroene kleur geven. Misschien ietsje donkerder maken. Zo. Je ziet ook dat er geen lijntjes zijn, of alleszins witte lijntjes zijn rond die, of in die tabel. En uh, dat er grijze achtergrondkleuren zijn en lichtgroene kleuren. Dus ik ga eerst de lijntjes even doen. Dus uh, eventjes zoeken, rechtermuisknop tabel-eigenschappen. Normaal gezien gaan we dat ook wel kunnen vinden hè. bij de randen. Die randen staan er, maar die ga ik wit maken. Niet vergeten nog eens op alle knopjes te duwen, zodanig dat die ook weer doorgevoerd wordt. Je drukt op oké. Okay. Je ziet dat uiteraard niet, hè, want dat is nu nog uh, wit. Wit op wit zie je natuurlijk niet. Ik ga dit al grijs maken, dus dat doe ik via de tabel-eigenschappen en de achtergrond van die cel. Kijk, een kleur geven, een lichtgrijze kleur. Oké, okay, dan is dat al gedaan. Dit wordt een donkergroene, rechtermuisknop, tabel eigenschappen, kleur. Een donkerder groen, dat is niet zo mooi groen. Ik ga kijken of dit mooier overkomt. Zo. Oké, okay, dat was donkergroen. Oei, dat is misschien een beetje te donker. Een beetje lichter maken. Zo. Oké. Okay. En hier een vrij lichte groene kleur, tabel eigenschappen, kleur. En ik ga er eens kijken naar dit stukje. Oké, okay, voilà. Dus die tabel ziet er al opgemaakt uit. Op zich is de rest uh, klaar van die vraag. Hè. Terug naar mijn stappenplan. De tabel hebben we gemaakt. We moeten de afbeelding Big Ben invoegen onder de eerste linie, zoals in het voorbeeld staat. En dan een klein beetje een kadertje maken. Ik ga je het laten zien. Je moet er ook een stukje uitsnijden. Dus hier moet Big Ben komen. Dus heel van boven. Ga even nakijken. Hier gaat de Big Ben ingevoegd worden. Dus ik doe invoegen. Afbeelding. Jullie zullen ook even moeten bladeren naar de juiste oefening natuurlijk. Hè. Het was eenvoudige tekstopmaak. Big Ben. Ik doe openen en die springt op zijn plaats. Die plaats is niet helemaal correct, dus daar moet ik nog iets mee doen. Hè. Ik moet bij de omloop gaan zeggen dat bijvoorbeeld alle tekst alleen maar links rond moet lopen. Hè. Dat ga je zien hier. Dus als ik die nu wat kleiner ga maken, dat doe je altijd in de hoekjes, dat weet je ondertussen. Dan zie je dat de tekst altijd links zal lopen hè, en nooit rechts hiervan zal lopen. Um, er mag een groene rand rond en een beetje schaduweffect. Dus dat ga ik nu ook al doen bij de eigenschappen. Ik ga er bij de randen een rand rond zetten. Dat mag een groene rand weer zijn. En het mag waarschijnlijk ook ietsje dikker zijn. Ik zal hem op 1 cm zetten. Een beetje schaduweffect gaan toevoegen. Niet te veel schaduweffect. Je druk op OK. En dat staat er al rond. Je ziet dat er nog een klein stukje van afgesneden moet worden. Dat moet maar tot aan die auto uh, zijn. Dus het moet meer een vierkante afbeelding worden. Ik doe dat via de rechtermuisknop en ik kies bijsnijden. Dan krijg je die vormen. Dan duid je aan tot waarde dat je dat wil afsnijden. Ongeveer ten aan de auto. En we zijn al bijna klaar. Ik ga het een klein beetje kleiner maken. Ik zal hem eens rechtsboven proberen te plaatsen. En zo komt hij eigenlijk ongeveer overheen. Misschien nog een beetje groter. Zo valt hij eigenlijk mooi binnen die alinea. Dat is die foto. Terug naar het stappenplan. Vraag 11. Is de afbeelding zicht onderaan toe te voegen? Dus dat gaan we ook wel doen. Hieronder moet een nieuwe foto komen. Invoegen. Afbeelding zicht. En ik zet die daarin. Je moet die zorgen dat die in, uh, op de pagina past. Nu op zich past die hier al. Wat je zeker mag doen, zal hem beetje kleiner maken, dan zie je duidelijk. Is die centreren, maar bij mij staat die al gecentreerd. Uh, normaal gezien... Ja, die is al gecentreerd. Dus dat is eenvoudig. Hier van boven hadden we tekst omloop staan. Goed. Dus mijn tekeningetje staat er ook. Voeg een koptekst toe met de voornaam, achternaam en klas. Dus wat ga ik doen? Ergens in een marge in de koptekst druk ik op het plusje. Zo, en dan zeg ik mijn naam erbij, en een klas, ik neem als voorbeeld even 3 CT die moet gecentreerd staan, dat moet een grijze kleur krijgen, dus ik met de tekstkleur ga ik dat grijs maken. En ik ga een ander lettertype pakken, want dit vind ik niet zo'n mooi lettertype, dus even kijken, we hebben er heel veel, hè? dus dit vind ik een mooi lettertype, Bellota zo, dat is de context. Die moesten we centreren. Dat hebben we ook gedaan. Uh, en dan als laatste hier, 13. Zorg voor een paginanummering onderaan ieder blad. Dus als je drukt onderaan een blad, kan je altijd drukken op het plusje. Zo. Daar moet een paginanummer komen. Eentjes kijken. Elk blad. Ook deze centreren je. Dus ik kan hem al in het midden zetten. Dat is gemakkelijk. Um, en een paginanummer toevoegen doe je via invoegen. Veld. Paginanummer. Dan staat hier al. Ik ga ook het aantal pagina's erbij zetten. Dus ik doe dit. Ik doe Invoegen. Veld. Aantal pagina's. En dan heb ik die alle twee. Hè. Ook die ga ik weer grijs maken. Zo. Ook die ga ik weer in dat lettertype Bellotta zetten. Zodat het uh, mooier overkomt. Nu zie je dat die, uh, die foto er niet helemaal in valt. Dus ik ga die nog een beetje kleiner maken. Zo. Dan hebben we zeker geen probleem om dat op hetzelfde blad te krijgen. Voilà. Mijn oefening is eigenlijk af. Nu staan jullie. Veel succes.